Jullie hem allemaal kunnen terugzien. Welkom bij de webinar. Wat ik jullie wil gaan laten zien is uh, een top 3 van de meest gestelde supportvragen van 2017. We hebben gekeken wat voor vragen er zo al werden gesteld en geprobeerd op te delen in uh, drie punten voor deze webinar. Er komen een aantal verschillende vragen in terug, maar in ieder geval de punten die wij heel vaak zien terugkomen, vooral het afgelopen jaar. En dan staat eigenlijk altijd op één installatie. Vragen over installatie, uh, hulp bij installatie, foutmeldingen. Uh, we gaan jullie in punt 1 laten zien wat er allemaal gemakkelijke tools zijn, die zorg meeleveren voor de installatie. En waardoor de installatie dus ook sneller gaat. Op 2 staat sneltoetsen. Uh, er wordt vaak aan ons gevraagd: van, ken je nog slimme sneltoetsen of is hier geen sneltoets voor? Uh, ik wil jullie een paar veelgebruikte sneltoetsen laten zien en uh, dan hoop ik natuurlijk dat jullie er nog een paar niet kennen. En de laatste is template optimalisatie. Die is ook teruggekomen op ons event. Uh, hierin laat ik jullie een aantal tips zien voor het sneller kunnen werken met je sold edge draft template. Het zijn een aantal tools waarmee je uh, je views sneller kan laten inrichten door je template. Daar ga ik jullie ook meer over vertellen. We beginnen bij installatievragen. En het eerste wat al anders is dan bij ST9, is dat jullie geen DVD meer hebben ontvangen. Uh, dat zorgt voor een aantal vragen. De belangrijkste vraag is, waar download ik mijn software? Dat is bij support.ugs.com. Voor de meesten van jullie wel bekend. Hier download je ook de maintenance packs. Als je dan die download hebt gedaan, dan krijg je een ingepakte executable. Dat betekent dat als je hem uitpakt, dus unzipt... Het bestand weer te download dat je dan gewoon de mapstructuur krijgt die je ook op de dvd eerder had. Um, op het moment dat je erop dubbel klikt, dan voert hij gewoon de installatie uit en krijg je dit dus niet. Dus even goed om te weten dat je hem eerst moet uitpakken. Of vervolgens dus een license manager te krijgen. Um, Standard parts administrator en al dat soort dingen. En dan vind je onder de map Solid Edge SPT Tools deze opbouw. En daar staat een mapje in met SE Admin. En daar wil ik jullie even wat meer over vertellen. Want de SE Admin is het tool om je options.xml mee in te richten. En die options.xml vind je onder de Solid Edge Options, onder file locations. Dat is de bovenste regel. Solid Edge Admin. En die options.xml die regelt eigenlijk je hele file locations gebied in de Solid Edge Options. Bij mijn voorbeeld zie je dat alles naar C verwijst. Maar je kan uh, al deze paden natuurlijk naar de server neerzetten. Het meeste van jullie hebben dat wel gedaan. Maar bij iedere, iedere installatie moet je dan al die paden opnieuw gaan verwijzen. Nou, daarvoor hebben ze die Options XML bedacht. En die ziet er zo ongeveer uit als je hem opent in de SE Admin. En je ziet hier al een aantal velden. Uh, als je dubbel klikt op het Option menu of op het Option balkje. Dan krijg je hem op alfabetische volgorde. Een makkelijker zoeken. En je ziet hier alle opties van A tot en met D in dit geval. Um, dat zijn padverwijzingen, zoals je ze ook hier in de file locations terugvindt. Maar het is meer dan dat. Het zijn bijvoorbeeld ook instellingen, zoals of je je part default in Synchronous of in Order wil openen. Dat kun je ook in je Options XML instellen. Wat je nog meer in je Options XML kan instellen is deze: Deploy settings and preferences during start of Solid edge. Ga ik jullie straks meer over vertellen, maar het is wel een belangrijke regel om uh, even in je hoofd te houden voor die options xml. Hoe doe je dit? Je hebt in je C een programmap, dus C program files, uh, Solid Edge ST10 of 9, of een andere versie. En dan heb je program, daarin plak je die options, of die admin administratie. Pak ik even de dvd erbij. Gaan we dus naar Solid Edge, SPT Tools, SA Admin, SA Admin.exe. Die kopieer je. Als we dan naar C gaan, hebben die Program Files, Solid Edge ST10, Program. En daar plakken we die weer in. En dan Wordt je seadmin.exe, die kun je op dat moment openen. Geef je de eerste moment altijd een foutmelding, omdat, of een melding, het is eigenlijk geen foutmelding, omdat er nog geen options.xml bekend is. En dan opent hij dus de SA Admin tool. Dubbelklik op option om hem op alfabetische volgorde te sorteren. En hierin kun je dus allerlei instellingen doen. Zo ook je material table, staat ook in je file locations, um, andere belangrijke is user templates. En zo kun je hier al, van alles instellen. Belangrijk natuurlijk je padverwijzingen, maar dus ook instellingen zoals part open, synchronous, of ordered en nog veel meer. De allow override kolom, die geeft aan of een andere user wel of niet deze instelling mag wijzigen. Dus wil je per se dat al je uh, mensen synchronis tekenen, dan zet je die op no. En dan kan niemand meer in order to part of uh, En zo heb je dus ook de mogelijkheid om te zeggen, ik wil niet dat mensen, als je naar material table gaat. Ik wil niet dat mensen onze pad van onze material table aanpassen. Het gaat om het pad. Zodat ze altijd jullie material table gebruiken. Nou heb je dit allemaal goed neergezet, dan sla je hem op. Save. Sla je hem op op de server zodat alle andere gebruikers daarna kunnen verwijzen. Ik zet hem heel even op mijn desktop, wat niet kan. Als je hem hebt opgeslagen op de server, dan kun je makkelijk naar Solid Edge gaan, settings, options, file locations en dan voer je hier met een dubbelklik het pad in van waar jij je options.xml hebt opgeslagen. En je zal dan zien dat al deze velden die je dus in die SA Admin Tool had ingevuld, dat die worden geupdate naar jouw instellingen. En bij iedere user update die mee. Dat betekent dat als je een nieuwe computer hebt geïnstalleerd, je alleen hier moet verwijzen naar je options.xml. Soms moet je nog op update klikken als je iets hebt aangepast. Maar dan zet hij gelijk alle instellingen en alle padverwijzingen van je instellingen zet hij goed omdat dat het ook handig is om de dingen die jullie centraal willen hebben staan, dus uh, waarschijnlijk een uh, gauge table kan centraal staan, material table is heel waarschijnlijk, de host table wordt veel gebruikt, user templates, nou zo heb je allerlei mappen die centraal moeten staan op de server, dan ziet iedereen dezelfde mappen. En nog iets anders, wat handig is voor de installatie, is de Settings en Preferences wizard. Die is er sinds ST 9 bijgekomen. En sinds ST 10 is het ook mogelijk om die onder verschillende users uit te wisselen. Dus naar je collega's. En daarin kun je eigenlijk alles uh, wat met Zultags te maken heeft ook nog opslaan. Je vindt hem door in Windows te zoeken op Settings en Preferences. Dan komt hij automatisch omhoog. Dan krijg je dus deze wizard. Hij vraagt dan: Wil je je settings en preferences vangen, capture, of wil je ze uitrollen, deploy. Dan heb je ook nog de instellingen om um, factory settings terug te zetten, dus dat die default opstart. Nou, als je dan op next klikt en je zegt ik wil ze capturen, dan kun je hier, of deployen, kun je hier kiezen welke je wil meenemen. Dus, Um, wil je je registerinstellingen erin meenemen, je appdata, uh, dat is dus je customization, dus je knoppenbalk en dat soort dingen. En zelfs de files in je preferences folder, dus hij neemt ook material table bestanden bijvoorbeeld mee en templates, allemaal in die -pref, uh, in dat sepref bestand. Als we dan naar Soldats gaan kijken, gaan we naar de Options User Profile. Daar heb je ook settings en preferences, kun je ook deze instellingen doen. Alleen maar zeggen deploy of capture, during startup of sort edge. Dus Wat ik hiervoor liet zien, deze is de tool om eenmalig zo'n SE-pref bestand aan te maken. Als je die eenmaal hebt, dan kun je hem hierin plaatsen. En dan update die, uh, die instellingen constant, op het moment dat het er iets is gewijzigd. Ook dit is dus heel handig als je een nieuwe user hebt, een nieuwe computer. En je moet daar alles goed op zetten. Dan kun je dus ook direct alle knoppenbalk, uh, de registerinstellingen en dat soort dingen goed zetten. Naast de file locations instellingen. En die verwijs je ook in de file locations met die settings en preferences file. Dus dat sla je weer op in je options.xml. Ik hoop dat dit voor jullie een beetje duidelijk is. Uh, welke stappen je allemaal kan nemen bij een installatie. Het is uh, veel instellingen, maar, uh, maar deze even op een rijtje. Dan komen we bij de tweede top, van de top drie. En dat zijn sneltoetsen. En die wil ik jullie even laten zien. Um, ik begin even in een part. En dan maak ik een schets. Want mijn eerste sneltoets die zitten namelijk in schets. En ik teken even een voorbeeldje. Mensen die recentelijk basistrainingen hebben gevolgd. Die uh, hebben hem als het goed is voorbij zien komen. Die noemen we Mices. M-I-C-E-S. De M staat voor midpoint. Dat betekent als ik met een lijnfunctie over een andere lijn heen ga. En ik druk op M op midpoint. Dan start mijn lijn altijd in het middenpunt. De I staat voor intersection. De C staat voor Center. Ik druk nu op C. En de E staat voor Endpoint. Dus ik hoef alleen maar op de lijn te gaan staan met mijn muis. Ik druk de letter in. En dat is de plek waar mijn lijn begint. En my S, Dus de S hebben we ook nog. Die is er in ST8 ingekomen. Dat is Symmetrie. Dus als ik een lijn start en ik druk dan op S, dan maakt hij er een symmetrische lijn van. Druk ik weer op L, maak hij er weer een gewone lijn van. Die lijn dan neerzet, dan kan ik hier kiezen om een arc te maken. Maar kan het ook doen met de letter A. Als ik op A heb gedrukt en ik wil geen arc meer, druk ik weer op L, net als bij Symmetrie. Dat zijn een paar tips voor het schetsen, om dat makkelijker te maken. Dan hebben we ook nog 3D-Sketch. wordt door sommigen van jullie al veel gebruikt. Sommigen ook niet, omdat ze niet zo goed weten hoe ze het precies moeten gebruiken. Of uh, omdat het lastig is om in 3D een goede schets op te bouwen. Daar hebben ze dit assenstelsel voor toegevoegd. Proberen uitzetten. Het assenstelsel, daarin kan je aanklikken welke pijlen of welke uh, assen die moet volgen. Dus als ik nu een lijn start, zit die altijd op, C, op X. En daarin kan ik ook aanpassingen doen. Dus nu zit hij altijd op I. Nu zit hij altijd op Z. En je kan ook vlakken selecteren. Dus nu ligt hij altijd in mijn XI-vlak. Altijd in mijn zx-vlak. En altijd in mijn zi vlak. Maar dit kan je ook doen met sneltoetsen. Dus dan hoef je eigenlijk dat assenstelsel niet mee te slepen de hele tijd. Maar dan kun je op Z drukken. En iedere keer als ik op z druk, dan wisselt hij van as. Dus de z is voor de assen. X is voor vlakken. Dus nu druk ik een paar keer op x, dan wisselt hij van vlak. Nog een keer op z, dan kan ik een waarde ingeven. Ik moet zoveel omhoog, druk ik nog een keer op z. 150. Drie keer op zetten wordt het I-as. En nu wil ik hem schuin naar de hoogte van het middenpunt op het bovenste vlak. Dus dan druk ik op X een aantal keer totdat ik in het goede vlak zit. En kan ik weer naar beneden. En zo heb ik een 3D-schets opgebouwd, redelijk snel, met de sneltoetsen die je hebt van Z en X. Dan in assembly. Ik heb hier een uh, kleine samenstelling, redelijk simpel. Uh, um, en nu gebeurt het nog wel eens dat we nu, een, ik voeg een onderdeel toe. Uh, en ik wil eigenlijk dat dit onderdeel met zijn middenplanes op de middenplanes van dit onderdeel terechtkomt. Maar die heb ik niet aangezet. Kan ik eruit gaan, het onderdeel de referenceplanes aanzetten, dan weer terug. Maar voor dit part kan ik in dit menu kiezen voor de planes. En als ik in mijn gele part ook mijn planes wil, dan druk ik op R. Ik moet eerst de relatie geven, dat druk ik op R. Kan ik een onderdeel selecteren met R ingedrukt en dan verschijnen de referenceplanes. Ik wil dat het plane wat ik hier heb geselecteerd hier komt en dit middenplein mag hier komen. Dan wil ik nog de bovenkant vastmaken op de hele onderkant. En je ziet dus op het moment dat die klaar is, verdwijnen die referenceplanes plane weer, weer. Dus tijdens het assembleren. Erin gedrukt houden en dan de onderdeel selecteren. En dan komen je reference duidelijk tevoorschijn. Nu wil ik hier in mijn samenstelling een PIN tekenen, want die mist hier nog. Missen er een aantal, maar ik tekenen voor nu even eentje. ik Create part in place. Even materiaal. PIN. In twee. En ik zit nu in een partbewerking in mijn samenstelling. Ik pak een cirkel, want ik wil nu een vlak lokken. In ordit is het precies hetzelfde. Als ik naar ordit ga en ik ga een schets maken, moet ik een vlak selecteren. En zowel in synchronous als in audit hebben we hier snel shift voor. Want daarmee kunnen we namelijk vlakken uit het model pakken Om een, als schetsvlak. Te gebruiken. Ik hou shift ingedrukt en ik selecteer het vlak. Als je shift niet ingedrukt houdt kun je alleen maar de vlakken van je base, dus van je coördinatiesysteem of je reference plane, selecteren. Nu wil ik een cirkel en nu kan ik naar de zijkant en naar het midden gaan om een middenpunt te selecteren, maar ook hier werken de maïsjes weer die ik jullie net heb laten zien. Dus ik kan op mijn cirkel gaan staan en ik kan op C drukken. En ik begin de cirkel vanuit het middenpunt. Maak ik hier nog even een extrude. En ik kan nu snappen aan het model, terwijl dit andere onderdelen uit mijn samenstellingen zijn, omdat ik mijn tools, omdat ik onder tools Peers had aanstaan tijdens het maken van de schets. Ik wil je nog even laten zien? Hier onder Tools heb je Peers die staat bij mij aan. En dat betekent dat ik tijdens het maken van de schets dus ook snappoints kan pakken van onderdelen in de samenstelling. De pin is gemaakt. Zal dus ik die pin nog wil aanpassen, maar mijn uh, samenstelling zit eigenlijk een beetje in de weg, kan ik met Ctrl-Q, de volgende sneltoets, mijn samenstelling tijdelijk uitzetten. Dat zit ik gewoon eigenlijk in een aparte omgeving. Ctrl-Q, dat kan weer aan. Een andere sneltoets, als ik mijn uh, samenstelling goed in beeld wil hebben, fit, gebruik je daarvoor, is ook. Twee keer op je middelste muisknop te klikken. Dan fit die automatisch. Twee keer achter elkaar op je scrollwiel of je middelste muisknop voor de kat maar gebruikers Dat waren de Sneltoets 7 Dus We hebben R voor het weergeven van de reference tijdens de plaats van de relatie. Ctrl-Q is je. Uh, samenstelling verbergen op de achtergrond bij Edit in Place. Met Shift kun je een vlak uit je Assembly gebruiken als schetsvlak. Zet een X voor je 3D sketching en mice is voor je gewone sketching. En verder hebben we hier onder Customization ook nog Keyboard. En daar kun je eigenlijk voor. Alle tools die uh, in deze werkomgeving zitten, kun je sneltoetsen ingeven. Bijvoorbeeld, uh, ik wil dat die Ctrl X gebruikt. Die wordt al gebruikt. Ctrl, welke wordt er niet gebruikt. F wordt ook al gebruikt. Um, ik wil dat die bepaalde sneltoets gebruikt voor een uh, Smart m in dit geval. En die sla je ook weer op in je appdata, wat je dus weer kan delen via je settings- en preferences-bestand. Punt drie van de top drie van de support-issues is het gebruik van QuickSeats. En uh, misschien dat enkele van jullie die QuickSeats al wel eens bekeken, maar uh, dat het voor jullie in jullie ogen niet toepasbaar is. Er zitten heel veel handige dingen in die QuickSeats. Vooral als je er iets meer gebruik van maakt dan alleen de basis. Een quicksheet is een draft. 2D-tekening. Die je opslaat als quicksheet. En waarna je een ander onderdeel erin kan slepen die dan op dezelfde posities neergezet wordt. Dus zoals in dit voorbeeld. Hij heeft een topview, een isoview met kleur op een bepaalde schaal. En drie andere aanzichten. Die kun je dan direct maken als je er een quicksheet van hebt gemaakt. Daar heb ik dit voorbeeld van. In mijn quicksheet zie je een Sheet met één onderdeel met alle matingen erin, een detail view en een ISO view met kleur. En in het andere sheet zie je een section view, balloons en een stuklijst en een broken out view met ook de buitenmaten erin. En die quick sheet die maken we door gewoon een 2D tekening even opnieuw op te slaan. En dan gaan we naar settings. Quicksheet template. Als je daarmee een quicksheet maakt, slaat hij allerlei gegevens uit die views op. In dit geval dus de schaal, uh, de locatie van de stuklijst en daarnaast ook broken out views, detail views en de eigenschappen van die views. Dus of het kleur heeft, of het, uh, de hidden lines wel of niet zichtbaar zijn. Alles wat onder je properties uh, rechtermuis nog properties zit van het drawing view, dat kan hij meenemen. Ga ik jullie laten zien. Dit is mijn Quick Sheet. Sheet 1 en sheet 2. Ik sleep in deze sheet een samenstelling. En in sheet 2 sleep ik een los onderdeel. En zo zie je dat ik dus met drie kliks mijn twee sheets helemaal heb ingevuld. En nu moet het inderdaad wel allemaal goed staan. Dus al deze maten moeten al in je 3D model uh, staan. Anders dan zie je ze niet in je quicksheet. Maar als je een moedermodel hebt, wat je vaak gebruikt en vaak in 2D zet. is het natuurlijk wel de moeite waard om dat een keer te doen. Om je maten in 3D te zetten en om dan in een quicksheet dat te laten terugkomen. Ik zal je een paar dingen laten zien van die quicksheets. In dit geval die maten. En als we naar de properties van deze view gaan. Dan zie je dat ik hier twee opties heb aangezet. Include PMI dimensions for model views. En include PMI annotations for model views. En dat betekent dat als ik deze view maak. Dus de, deze quick search view. Dan neemt die altijd de bemating mee uit mijn 3D model. Als ik naar dit part toe ga. Dan zie je ook dat de, de bemating er al in staat. In mijn PMI. Die en die. en die komen terug in mijn drawing view op het moment dat ik hem ook in die view heb geplaatst. Dus in mijn 2D tekening zit de top view. En mijn maten staan in die top view. Dus daarom zie ik deze maten terug in mijn view. En deze niet, want die staan in een ander aanzicht. Die staan in deze. Dus op die manier kun je in je 3D model... Uh, inrichten welke mate je in je 2D tekening wil zien. Dan heb je ook nog een stuklijst hier. Als ik naar die view ga. Dan zie je dat deze optie aanstaat. Auto balloon om next update. Dus hij zet automatisch balloons neer. Bij het plaatsen van die view. En ik kan ook kiezen welke parts list properties die moet gebruiken. Als ik namelijk mijn stuklijst bekijk, dan kun je onder je general van je parts list properties, kun je je instellingen opslaan. Waaronder ook je balloons En in je balloons kun je kiezen waar je balloons geplaatst moeten worden. In dit geval aan de rechterkant. Daarnaast kun je natuurlijk ook kiezen welke kolommen je in je stuklijst wil hebben. Waar die geplaatst moet worden, in mijn geval rechts onderin. Dus zo kun je eigenlijk je volledige indeling van je stuklijst al in je quicksheet neerzetten. Die broken out view is automatisch gemaakt. En die section die zit ook in mijn 3D model. Je ziet hier dat ik een 3D section view heb geplaatst. Kort 1A heet die. En ik heb in mijn sheet gezegd dat deze een section heet, heeft en dat je die aan moet zetten, dus zichtbaar. Zo kan je dus bijvoorbeeld als je vaak section views hebt. Die altijd dezelfde naam geven in je 3D model, zodat je in je QuickSheet altijd de section view gewoon aan of uit kan zetten. Ik begrijp dat dit een standaard model is en dat het niet vergelijkbaar is met jullie modellen, maar ik hoop wel dat jullie wat hieruit kunnen halen om een aantal standaard views in je quicksheet uh, in te stellen, zodat je niet constant dezelfde kliks hoeft te doen. Dat waren mijn tips. Voor jullie voor vandaag. Um, ik wil jullie nog even wijzen op de synchronous trainingen. Die hebben wij volgende week en de week daarna gepland staan. Maar er is nog plek. En we hebben natuurlijk nog update trainingen. Uh, die zijn nog voor december gepland. Mocht jullie daar meer informatie over willen, dan kunnen jullie natuurlijk op onze website kijken uh, of even bellen met uh, ons kantoor. En dan wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en alvast een heel fijn weekend wensen. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.